Goedendag, welkom bij Pols Motoren. Mijn naam is Jos en ik heb hier een vf 1200 op de werkbank staan. Deze motorfiets is voorzien van een stelknop om de veervoorspanning af te stellen. Op het moment dat je met een duopassagier of veel bagage gaat rijden, kun je met behulp van deze knop de juiste balans in de motorfiets behouden. Echter gaat deze knop best vaak vastzitten door de jaren heen. Helaas bent u dan genoodzaakt om een nieuwe schokbreker te monteren omdat er geen losse onderdelen voor verkrijgbaar zijn. Echter kunnen wij deze voor u reviseren en dat gaan we vandaag doen. Kijk maar mee! Bij deze reparatie besteden we ook wat extra aandacht aan het onderste lager van de schokbreker. Want deze wil wel eens verroesten.